welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag deze twisted haarband maken ik ga zo vertellen uh, wat je hiervoor nodig hebt, uh, je kan dit in ieder geval um, haken als je een beginner hebt maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar, uh, ja, naar de video's van iedereen kan haken het motiveert mij iedere keer weer om iets nieuws te bedenken uh, dus graag duimpjes omhoog dat geeft ook aan ja of je deze video leuk vindt en um, ja abonneren natuurlijk als je nog geen uh, ab abonnee bent het kost gewoon niks abonneren het is uh, als jij het belletje aanlaat um, rechtsonder dan krijg je een melding als er een nieuwe video geüpload is maar we gaan vandaag beginnen met deze leuke twisted haarband zie je hij is gedraaid en ik heb er een hele leuke carnavalsrand omheen gehaakt met vaste dit zijn gewoon vaste en dit zijn gewoon stokjes ik zal vertellen wat je nodig hebt een schaartje ik heb nu uh, ga ik deze maken met haaknaald nummer 5 um, die ik net heb laten zien is gemaakt met haaknaald nummer 6 dus ja dat kan je kiezen dadelijk um, een centimeter, want je moet natuurlijk de hoofdomtrek meten. Ik heb 54 centimeter hoofdomtrek en dan heb ik 70 steken opgezet. Je hebt ook nog nodig een stopnaald. En we gaan nu beginnen met de wol. Ik heb de kleuren rood, wit en geel. En dit is het label. Um, Bravo originals van Sasje Meijer in een wol speciaalzaak heb ik deze gehaald um, hier staat uh, haaknaald 3 tot 4 mm. ja ik heb dus uh, 6 gebruikt want hier staat ook um, Amerikaanse maten maar ik heb dus voor deze even nog een keer laten zien hier heb ik haaknaald nummer 6 voor gebruikt maar je kan natuurlijk allerlei soorten wol je kan ook deze haarband natuurlijk met uh, dubbel garen als je wil dat hij wat dikker overkomt maar dit is dik genoeg het is wel fijn om gewoon een, uh, ja, een uh, gedraaide twisted haarband te hebben altijd makkelijk om in je tas te gooien of om zo even om te doen als jij deze nou groter wil maken dan heb je een soort kol hè? dan uh, heb je een een kolsjaal dat kan ook en dan wordt die mooier gedraaid, ik ga het dadelijk uitleggen ik ga nu dus beginnen met haaknaald nummer 5 en ik ga een opzetlus maken met een rode wol en ondertussen zit ik te denken uh, ik had voor hoofdomtrek 54 centimeter had ik dus je maakt dus een opzetlus voor 54 centimeter heb ik 70 steken opgezet 70 losse steken en nu ga ik dat weer doen en ik zie jullie bij 70 steken weer terug. Ik heb nu 70 losse steken opgezet en nu ga je eigenlijk die dat koord uh, vastmaken als een ring. Dus je sluit hem, de ring. vasten dan ga je 3 lossen en nu ga je in elke steek een stokje zetten Dus in elke steek zet je een stokje en die ga je helemaal langs en als je weer hier bent dan zie ik je weer terug ik ben op het einde van de toer met alleen maar stokjes dus het begin is gemaakt en je ziet ook gewoon um, ja als je een hoofdomtrek hebt van 54 centimeter dat dit gaat passen want je hebt 27 keer 2 Um, dan heb je natuurlijk... nu ga je de twister inbrengen, brengen dus het gedraaide gedeelte, uh, ik heb het nu hier nog een stokje dan nog en nu ben je bij deze toer en normaal doe je hier insteken maar dat ga je nu niet doen je gaat nu kantelen je kantelt je werk naar voren en je gaat hier weer een stokje op maken, dus ik zal het nog even laten zien je gaat normaal sluit je hier de toer maar dan ga je het niet doen je kantelt dus je werk naar voren en dan ga je hier bovenin een stokje zetten en je gaat in elke lus weer een stokje zetten dus je gaat nu deze toer ga je weer verder aan de onderkant van het werk en dan zie ik je als je bij de volgende toer bent dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de, bijna bij het einde van de toer waar je aan de onderkant van de stokjes haakt dus we gaan dadelijk wel gewoon hier de toer sluiten en je ziet dat hij al gedraaid ligt zie je je krijgt al niet meer een, een rechte haarband, maar hij is al gedraaid dus we gaan nu gewoon deze toer afmaken van de onderkant dat is gewoon een lusje pakken je ziet ook hoe mooi dat de stokjes eigenlijk ook wel gewoon weer aansluiten en dan gaan we nu dus de toer sluiten en dan is de toer gesloten en dan heb je gewoon nu al een twisted band dus hoe groot dat je die haarband ook wil of een kol, dat kan ook dat je een kool sjaal wil maken nu ga je weer met drie losse omhoog en nu ga je deze toer weer maken gewoon met op elk stokje, een stokje, dus nu zit je weer gewoon aan de bovenkant en als je weer hier bent dan zie ik je weer terug en we zijn weer op het einde van de toer en je ziet hier uh, dat hier dus de begindraad is en dat komt ook omdat je gewisseld hebt uh, in het begin, maar je hoeft nu niets meer te doen. Je kan hem nu zo lang en zo, zo breed maken als dat je wil. Um, ik maak deze toer nog even af en ik ga heel even kijken uh, hoe breed mijn andere haarband is. Dus we gaan deze sluiten deze toer met een halve vaste. We gaan weer met 3 omhoog. En weer in elke steek een stokje. Zo. Dan ga ik even mijn haarband pakken. Zie je, dan moet ik nog twee keer uh, deze toer maken en dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen stokjes en als we bij die 6 rijen zijn dan op het eind zie ik je weer terug we zijn nu bijna op het einde we hebben nu uh, 6 rijen stokjes en we sluiten de toer weer hierboven 1, 2, 3 in de derde met een Halve vaste, pak je je schaartje, je knipt het af en je trekt je lusje door. Kijk, en dan heb je al: ja, het is eigenlijk zo snel gemaakt. Een, een haarband met een twist, zie je als je hem zo neerlegt. Even de draadjes apart leggen. Dan heb je je haarband al af, dus dit kan je in een uurtje. Als je een beetje stokjes kan haken, dan heb je in een uurtje je haarband af. We gaan nu even nog een randje hier aanmaken. Ik pak nog even onze carnavalskleuren, dus dat is wit, en dan leg ik weer een lusje in. en Dan maakt het niet uit waar je begint. Kijk, ik zal hier beginnen omdat ik hier dan toch het begin heb, maar het maakt niet uit. Je steekt je haaknaald erin, dus je houdt eerst je lusje op je haaknaald, dan steek je hem in. Je haalt je draad op, omslaan door twee. Kijk, en dan ik ga nu afwerken met vaste, dus in elke steek een vaste insteken, draad ophalen, omslaan door 2 ik ga nu twee rijen wit maken en daarna zie ik je weer terug ik heb nu twee toeren vaste gehaakt en we zijn hier dan op het einde even nog een vaste, nog eentje, en dan sluiten we de toer hier weer bovenaan met een halve vaste. En dan heb je zo je twisted haarband. En dit is de twisted haarband op haaknaald nummer 6. Ja, hier heb ik dus wel een 1 toer wit gedaan en 1 toer geel ik ga hier nog één toer uh, geel of nee twee toeren geel aan maken dat vond ik mooier ja en dan doe ik weer precies hetzelfde als net met die uh, met het witte met een uh, vaste dus je maakt een opzetlus haaknaald erin en je begint weer ja het maakt gewoon niet uit waar je begint je steekt dus wel je haaknaald bovenin in met de lus aan de voorkant van je werk, je haalt je draad op, omslaan door 2, kijk dan heb je meteen al hier een vaste, dan weer insteken en weer vaste maken. ik ga nu weer twee toeren geel maken en dan uh, is de haarband af dan zie ik je dadelijk wel weer terug ik ga nu de toer sluiten van uh, de vaste het schaartje en de draadjes afknippen en je hebt je gedraaide haarband hij is echt leuk om te maken het is echt een werkje van uh, ja voor een beginnend haakster is het echt uh, ja misschien uh, wel uh, anders maar als je een beetje kan haken dan is deze haarband zo gemaakt in een avondje of uh, ja, een uur, uurtje heb je hem af. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Iedereen kan haken, graag duimpjes omhoog, want dan uh, ja, dat, uh, dan zie je ook hoeveel mensen het leuk vinden. En uh, natuurlijk hier op mijn foto abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Bedankt voor het kijken.